Om een gedeelde drive aan te maken, ga je naar drive.google.com. Klik vervolgens in de linkerzijbak op Gedeelde Drives. Klik nu op Nieuw. Vul hier de naam van het project in. En klik op Maken. Het eerste wat je gevraagd wordt, is om leden toe te voegen. Dat gaan we doen. We kunnen hier de naam of het mailadres van diegene invullen. En hieronder aangeven wat zijn rol is binnen het team. Zo kan je zeggen dat hij een manager is en dat hij nieuwe leden mag uitnodigen. Je kan ook zeggen dat hij contentbeheerder is. Dan mag hij alleen de bestanden binnen die drive toevoegen, bewerken, verplaatsen en verwijderen. Je kan ook zeggen dat hij een bijdrager is. Dan kan hij alleen bestanden toevoegen en bewerken. Een reageerder en een lezer spreekt voor zich. Zij kunnen alleen zien wat er binnen de drive gebeurt. Hun kunnen niks toevoegen. Ik kies ervoor om Marco een contentbeheerder te laten worden. Vervolgens klik op verzenden. De teamdrive bestaat nu uit twee leden. Het toevoegen van een gedeelde drive is nu voltooid.